Oh. Oh. Oké, okay, we zijn nu op weg naar het skatepark. Ik weet eigenlijk niet of jullie deze video's nice vinden als ik naar het skatepark ga of niet. Maar ik like it. So, ik kom ook net van de kapper. Oh. Dit haar, dit haar is allemaal van mij. Dat is <laughs> ja. ja. Drie. 2, 1, ja! Hallo! Het is hier altijd zo tof en gezellig op het skatepark. Ik had een Knolpower t-shirt, een penzak. Ja, Zo'n map, een map van Knolpower op de Google en dat was het denk ik. Knopower fan! ik Even een keer van dicht kijken. Get it. Let op je stappen, want te spelen we Strategie. Fuck je ego. Bro, is speelt met fuego. Je hebt geen dip op ben op andere niveaus. Dit Nooit meer klaar komen! Dit is bijna op andere niveau. Je bent te cool, ik ben lego. Je bent parijs, kijk je Waarom hangt er twee doels aan je lichaam? Laat het op de bank staan. Kief is lekker baan. Beetje sketchy, maar zowel. I'm thinking. Als dit ding niet het beste is wat Deinze te bieden heeft, dan weet ik het ook niet. Gewoon een kraantje. Op 100 meter van het skatepark. Geen idee of het drinkbaar is. Maar het smaakt wel goed. Ook gewoon voor real het slechtste idee ooit om met Allstars te skaten. Sheee. Dat is misschien drie skatesessies. Een beetje heel flip tryhard. Moet oh, ik gewoon niet snel gaan? Die roman wanneer ik die op aan. wanneer lacht. ik die jonko op heb een Kodak op zak maar om een op de foto. Fuck niet met mij als zijn gaan net naar Ruto. Van ze flow ik ben geboren nog Ruto. Je praat over Konyo, bro je bent een Op Een eigen medicijn in die zonneschijn leven zonder pijn. Dat is apathie. Kan niet om met emotie puurpijl worden wijd Wanneer ik jonko zie we streven naar die euforie. Dus dat ik die euro zie. Dus we zitten allemaal euro. in dezelfde boot, Noah. Allemaal even hard genukt, Zo, dit is maar zoveel waard als je diploma ah, Fuck yeah! Ready? Het is maar zoveel waard als je diploma Frogda, ja, dat is een dogma Een opgelegde regel, een sprukje op een tegel Herpes, chlamydia, het zit in je familie Ik stek heel veel pecunia Latijnse cash, ik ook Marokkansse hash Net Robby, Spout in de dash Net hobby. Juan, met een hele dikke Joan Die horri, zo Allez. Yeah. Get it. Yeah. Oh. oh shit! Oh. Holy fucking shit, man! Go into the block, Mikey! Mikey, pull up at the boys in the wagon! Tell you better hand for the clan! Tell you better hand for the clan! Go into the block, Mikey! Ike, pull up at the boys in the wagon! Tell you better hand for the clan! Ring ring, tell you better hand for the clan! Pretend! Pretend! Dude! What the frick? What the frick? Oké destroyed your, your ankles What <laughs> like, what the fuck did you even do Als je de leuke video vond smash that motherfucking like button Zo hard, ik kan het niet zien. Ja,